Ja, we gaan weer verder met het Plantkozen Park. En ik uh, ben er tot nu toe best trots op en het lijkt een beetje. Nou, ja, dat komt met OBS. OBS, ja, bij mij lijkt het niet, bij jullie wel. Dat komt omdat de gaat wat te hoog staan voor OBS. Ja. Dit is uh, wat het tot nu toe is. Ik heb. Best nog wel veel moeite gedaan voor dit huisje. Waarom hier een kabel zit trouwens? Omdat hij mijn hersen moet opladen. Ja, mijn hersen moeten ook opladen. Elektrische of uh, draadloze hersen moeten er ook opladen. Net als mijn muis. Die uh, denk ik deze aflevering ook een keer leeg gaat. Um, hier hebben we van die huisjes. En ik heb uh, in, die in de bosjes, heb ik lampen gestopt. Als ik er even bijeen kom. Nou, nee, we komen er niet bij. Maar kijk, als ik een nacht maak, hoe dat huisje er dan uitziet, is, is boem. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En hier heb ik dat ook. Je ziet wel een beetje dat de lichten hier vanuit, dat hier die lichten vandaan komen. En hier zit die lamp. Hallo. Nou, en heb je hier dan hetzelfde. Ja, een beetje. Maar dan komt hier heb ik met andere lampen gewerkt. Kijk. Um, kijk, hier heb ik met die, nou deze niet. Deze. Nou, deze niet. Sommige, de haal ik van die uh, standaard, die, kijk deze. En die schijnen dan hierop en die hebben dan perfecte kleur. En dit is dan het stafhokje. Zie je dat lampje trouwens hier Oh, dit is ook van het tijd Je ziet hoe lang het licht doorheen. Maar uh, uh, geniet weer van de podcast. En, uh, waar de belgium staat, zo die uh, tiki wakka ofzo, ik weet niet hoe die heet. En uh, ja, die wil ik dus namaken. Een soort van, niet namaken precies, maar dan ga ik het ons inspireren. En uh, ja, ga um, gaan even kijken of we riootjes de video, want, dus want jullie moeten reacties achterlaten, Moet. Als je laatst gewoon even lekker reacties achter, dan kan ik ook langer praten. Dan hoef ik niet altijd muziek ronden en dan kunnen jullie tips en die ga ik dan meestal wel uitvoeren. Dat is wel leuk. Dus uh, niet uh, weer van de legere muziek. Dus uh, ja, Doei. heb gemaakt hij is klaar en uh, ja dit is je van geworden. ja ik, ik, ik ben er best trots op het ingaan we nog maken en de auto en beetje die dingen ja ik vind hem leuk want ja, we gaan er even heen. gewoon dadelijk ook ga ook meteen een ritje doen je komt hier ja lief nee. nou ga je zo onder de baan doen ik heb hem ook voor een groene kleur gekozen. En, en, dan komt hier wel een wachtrij. Ja, hier komt al de wachtrij. Ik weet het. Maar ik kom geen twee karretjes. Dus dat is wel heel irritant. Hier komen hekken. Ik zag uh, ook kijk van die is toch kapot gevaarlijk. Daar wel hekken maar hier niet. Nou, daar ga ik ook veranderen. En eh. Uh, ja, we, we, we gaan wel wachten totdat er een karretje is. En, eh. Um, dan uh, gaan we een ritje erin maken. Ik hoop dat dit het karretje is. Ja, gelukkig. Anders hebben we daar weer een verkeerde karretje en dan, ja, je weet hoe het gaat als je een verkeerde karretje ziet. Spoilers, spoilers, ja, spoilers. Ik ben er blij mee. Ik ben er echt trots op. Dus wel het mooiste pak wat ik Oh, je gaat bouwen. Ja, ik weet ik kan niet goed bouwen, maar het is heel mooi voor mij. En ik hoop ook voor jullie. Als het zo lekker als op mijn OBS. Daarmee... mee opnemen. op mijn. Ik weet het allemaal niet, maar oké. Okay. Dan stel ik wel even instellingen in. Dus ik wel even op, neem, neem, daar ja, zie je, het is dan wat minder we hebben hier zo'n bochtje zo'n zo, zo klein bochtje we, en dan maak je hier al bij echt snel heel veel vaart het is wel een familieachtbaan dus gaan we niet 50 jaar zo, is dus het snelste wat hij gaat dus uh, ja en dan zo en dan de mooi dat dat andere kartje kom je zo vaak tegen en op goede timings ja die kom je met hele goede timings tegen en dan zo dan word je weer opgetakeld en dan kom je hier en dan krijg je als goed die timing met dat karretje. perfect ja hier kwam dat Oh nee, dat is nu weg. En die ondersteuning. Is uh, dat wat uh, dwars? Even kijken. Zat bij het einde wat... Ja, maar dit... dit, dit... Waarom past de game dit niet aan? Ja, dat doe ik wel bij een andere video. Nou, wij hebben dit gemaakt. En wat ik heb ook gewoon even... Dit is ook... Oh, wat. Dan moeten we via de auto uit. Nou, zo. Dit is ook... En dan heb je hier en hier wil ik dus eigenlijk... Wou ik hier, maar dan had ik de hele tijd uitgesteld, maar ik wist dat ik het er wou maken. Een waterspooi doen. Maar dan.. Dat is wel hoog genoeg en dan doen we wat meer hierin. Zo, en dan.. Zo. En dan hier eigenlijk wat. Uh, water, ja. Dit moet water voorstellen, oké. Okay? wat te veel stellen die moet wat te veel stellen dit moet water voorstellen dat erin zit want je kan niet echt dit vullen of zo dit nou, moet water voorstellen wat erin zit kan ik niet anders doen ja denk het wel op een manier maar dat kan niet en wat ik ook nog heb gedaan dat is als je hier heb je het leuk zandwerkje dit moet me denken aan dat zandwerkje bij de efteling als je naar de Vliegende Hollander wilt. Nou, dit hebben we al gemaakt. En dan komen we hier bij. Hier heb ik een dak opgezet gezet. E world. En die ook is eigenlijk geen open, maar dat vind ik gewoon leuk. Dat is gewoon als het goed is. Dus een uh, of zo. En hier staat dan entrace. En dan hier exit. En dan kom je hier en hoor je hier van die bar muziek een beetje allemaal super leuk en dan kom je hier en ik vind het zo irritant dat deze vloer zo kapot uit de serieus dat is hier ook maar op een gegeven moment niet meer en dan kom je wel bij het station en hier ga je dan dan daar hoor je dan hier ga je dan een beetje zichtzaggen en dan ga je hier zo en dan ga je hier ook een beetje zichtzaggen en dan weer natuurlijk super leuk want er moet natuurlijk wel verwachtrijd staan en voor de rest jullie weten wel hoe het eruit ziet hè denk ik ik denk dat jullie het wel weten, anders ga ik, ga ik er gewoon even snel nog Dit is de uitgang van... Uh Naamloze Maar Wil je, wil, eh, wil je, ik wil... Oh, en trouwens, dit video komt op mijn normale kanaal. Maar dit is eigenlijk geen gaming video. Een gaming, ja, dit is een podcast. Ja, <coughs> yeah. podcast. podcast. En als jullie reacties achterlaten, kan ik ook echt lang onder mijn video's, terwijl jullie dat zien, praten. Dus dat uh, hoop ik dat jullie lekker tips allemaal geven, motivatie. En, um, ja. Ook gewoon, oh trouwens, dit wat ook nog te doen, ja. Dan hebben we hier, als goed, waar staat zo'n bom Zodat die echt ontploft. Nee, zo niet, dat is deze. Ja, die doen we erin. Die gaat soms aan. Trouwens, je moet nu al instellen dan. Die gaat om de. Oh nee maar. die gaat dan loops. Nou, we doen zo. Deze erin. En wat we dan ook doen, dat is.. Nee maar van die gekleurde. Deze maar dan ook. Nee, medium dan. Maar dat moet dus allemaal rook uit de short voorstellen. Kijk, dat is leuk. Alsof er ook echt iets is. Dat is leuk. Vind ik leuk. Dan waren we dus ook nog plannen die ik dus wou doen. En dan uh, is dit park. Ik ben er blij mee. Vond jullie een leuke video? Vergeet dan niet die, de blauwe duimpje. Blauwe duimpje omhoog te doen. Hij is alleen maar blauw als je hem aanklikt. En wist je als je op het abonneerknopje klikt dat hij dan van kleur verandert? Welke kleur dan moet je niet zelf uitvogelen. Maar we hebben deze video later.